Kijk eens, Joyce! Oh Joyce, kom maar Joyce! Dat zijn wel een beetje zielige, zielige worteltjes. Oh Joyce! Oh Joyce, kom maar Joyce! Hé hey, Annabel! Oh, het zit je laag! Waarom heb Je een hippo! Kijk eens! Hé hey, Annabel! Oh, Roosje! Oh Roosje! Kijk eens wat een mini wortels, Roosje. Shitlanders!